Welkom weer bij Rondje Parklaan. In deze serie praten we hierbij over alles rondom de Parklaan. Nou, de Bennekomseweg en de Edeseweg zijn alweer even dicht vanuit Bennekom. En niet alleen met de auto, maar ook met de bus moet je een stukje omrijden. Dus hoe kom je nu met de bus van Bennekom naar Ede? Dat zoeken we deze week voor je uit. Ik sta hier op station Ede-Wageningen met Herman van Rijs. Uh, Herman, wat hebben de werkzaamheden nou voor gevolgen voor de busreizigers? Het zijn twee buslijnen die er last van hebben. Dat is stadslijn 2, er vanuit Rietkampen naar het station. Die gaat vanaf de halte Stadspoort via de bovenbuurtweg naar station Ede. En dan vervallen de haltes in het zuidelijke deel van Ede, de Jan Vermeerstraat, het kenniscentrum, Horelaan en de halte Rehorst. De reizigers vanuit Bennekom die met lijn 86 naar Ede willen, ook zij hebben daar last van, want de bus van Wageningen naar Ede die gaat via de provinciale weg naar Ede, stopt alleen bij de halte Haldebrink. De meeste halte in Bennekom, daar stopt een pendelbus, zodat mensen vanaf die halte met die bus naar de halte Haldebrink kunnen. Wie met de fiets wil, kan het ook doen. Want er zijn fietsvoorzieningen bij de halte Hardenbrink. Kun je, je fiets daar achterlaten en dan met lijn 86 of lijn 303 naar Ede reizen. Dus dat is een keuze die mensen zelf kunnen maken. En waar kunnen mensen nou terecht als ze meer informatie willen? Mensen kunnen terecht op de website reis.nl en dan met drie R. Klik op de homepage op actueel, dan vind je... Informatie over de wijzigingen van de bussen in Ede. Daar vind je ook informatie over de plekken waar de pendelbus stopt, de vertrektijden. En vanaf eind januari is het ook te zien in de reisplanners. Dus dan kunnen mensen daar alle informatie vinden. Nou mooi, dankjewel. Heb jij nou last van die aangepaste dienstregeling? Uh, ja, eigenlijk wel. En bij welke halte stap je nou normaal op? Ja, normaal op de Strooiweg in uh, Bennekom. Maar daar ja, was de weg afgesloten, en stel kwam ik daar nou niet op. En je hebt geen pendelbus gezien? Ik heb geen pendelbus gezien. Waar is de pendelbus? We staan hier bij nood. en Noot verzorgt de pendelbus. En ik sta hier met Ruben. Nou, Ruben is een van de buschauffeurs. Uh, nou stonden wij net rond een uurtje of twee uur middags uh, bij de Haldebrink. En uh, dat was het eigenlijk heel rustig. Uh, stappen er wel een beetje mensen bij jou in de pendelbus? Het valt reuze mee. Uh, wij pakken echt alleen de mensen op die van Wageningen naar Bennekom moeten, of van Bennekom naar Ede. En de mensen die van Wageningen naar Ede moeten, die kunnen gewoon gebruik maken van de normale lijnbus. En de mensen die naar Bennekom moeten of van Bennekom naar Eden, ja, dat valt gewoon reuze mee. Maar ook die mensen moet je meenemen en die moet je gewoon vervoer kunnen bieden. Want hoe ziet die route er nou uit van de Panelbus? Nou, we rijden eigenlijk gewoon de vaste route die lijn 86 ook al reed. En we rijden ook gewoon volgens hetzelfde uh, dienstschema zoals de 86 rijdt. Dus we rijden gewoon van Wageningen door Bennekom heen. En van Bennekom rijden we door naar, uh, naar Ede. Nou, perfect. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Mogen we een stukje meerijden? Uiteraard, zeker weten. De bus is al klaar. Nou, leuk. Super. <laughs> Ruben, waar staan we nu? We staan nu op de, de allereerste halte waar uh, lijn 86 zijn mensen nog uh, uit kan zetten voor Bennekom. En uh, vanaf hier gaan wij de route door Bennekom heen rijden richting uh, onze laatste halte waar de mensen weer over kunnen stappen richting Ede. En hoe laat gaan we dan vertrekken? Wij rijden eigenlijk gewoon de normale dienstregeling. We wachten tot lijn 86 hier voorbij komt, zodat de mensen die over moeten stappen de overstap kunnen halen en dan gaan we rijden. En Ruben, jij bent uh, Bennekommer, vertelde je net al even. Hoe is het dan voor jou om deze route te rijden? Maar het is op zich wel grappig, je komt uh, nog wel eens iemand tegen onderweg. En uh, dan kun je eventjes een keertje lekker zwaaien of, uh, of je geeft ze even een seintje. Nou, soms gaat het ook wel eens mis. Ik kwam uh, van de week dacht ik een vriend tegen in een werkbusje. En daar zat ik heel uitgebreid naar te zwaaien en te zijn. En toen we elkaar voorbij kwamen was het heel iemand anders. Ja, dat kan ook gebeuren. Maar uh, nee, over het algemeen is het helemaal prima. Je komt uh, lekker door je eigen omgeving heen. Je herkent het allemaal. Dus uh, wat mij betreft helemaal goed. En waar staan we nu? We staan nu op onze laatste halte, dat is de halte Halde Brink. En hier uh, kunnen de mensen weer overstappen op de lijn uh, 303 richting Ede-Wageningen. En uh, dan kunnen ze hun reis vervolgen. En jij gaat weer terug? Ik ga weer terug. Ik rij hier een stukje door en dan ga ik uh, via de carpoolplek draaien om, ga ik weer terug naar Wageningen. En dan ben ik weer op tijd voor mijn volgende rondje. Oké, okay, super. Nou, dat was hem weer voor deze week. Ook voor de busreizigers is er dus het een en ander veranderd. Volgende week zijn we er weer. Heb je nou een vraag? Stel hem in de comments.